Hoi, ik ben Brit. Welkom bij deze workout. We gaan vandaag even lekker 20 minuutjes bewegen. Hi, ik ben Hinken. Ik volg dus een aantal jaar hier rolstoel dansen. Door het Eders Dandelsyndroom zit ik in een rolstoel. Maar ik ben ontzettend blij dat ik nu weer kan, lekker kan dansen. En ik wil uh, dat ik jullie thuis ook graag bieden. Hoi, ik ben Roxanne. Ik dans als ik een jaar of drie ben. Sinds een aantal jaar vanuit de rolstoel een beetje zenuwpijn in de bekkenbodem. Tijdens deze workout doen we een warming-up. We leren een choreografie aan. En we doen natuurlijk een cooling down. We gaan schudden naar voren. Je schouders gaan voor, voor. Dan ga je schouders achter, achter. We gaan dit even op muziek proberen. Kom maar klaarstaan. Daar gaan we. Heel goed, rondje op jezelf. En sta.